Ik ben Jeroen van der Merwe, nummer 2 op de kandidatenlijst voor D66. Ik woon in het Goese Diep en al ruim vijf jaar betrokken bij D66 Goes. Over een aantal dagen is het verkiezingen en de campagne is nu uh, al een aantal weken onderweg. In gesprekken met dorpsraden, wijkverenigingen en inwoners op straat komen veel onderwerpen terug die ook voor ons belangrijk zijn. Zoals wonen, verkeersveiligheid en natuurlijk het klimaat. Maar er is nog een onderwerp dat vaak ter sprake komt en dat is inspraak. Er wordt regelmatig door de gemeente onder andere gevraagd naar de mening van inwoners, wijkbewoners en omwonenden en dat is natuurlijk goed. Maar de grote klacht die telkens terugkomt is dat er niet of slecht geluisterd wordt en dat is dan niet goed. Wat je als gemeente ook doet met de inbreng van een inwoner, het is wat mij betreft enorm belangrijk om een reactie te geven. Ook al doe je er niks mee, leg uit waarom. Laat inwoners niet soms maanden wachten op een reactie. Soms wordt er volgens sommige inwoners helemaal niet gereageerd. Dat is natuurlijk kwalijk en vergroot alleen maar de afstand tussen de overheid en de inwoners nog meer. Ga naar die inwoners toe. Juich initiatieven vanuit de inwoners toe. Er komen nog genoeg projecten aan waar het idee is om inwoners te laten meepraten, zoals de nieuwe opzet van onze speeltuinen. Ik ga daarbij heel erg letten op die samenwerking met de omwonenden. Dat er een oplossing komt waar de omwonenden blij mee zijn. Wanneer een omwonenden er dan voor kiezen... En aangeven dat er twee speelvoorzieningen moeten blijven, ook al is dat op korte afstand van elkaar, dat dat ook echt serieus een optie is. Het is de omgeving van de inwoners en niet die van de mensen in het gemeentehuis. Dus, echte inspraak op veel verschillende manieren, niet alleen maar bij Goed Praat mee, waarbij de gemeente altijd op de juiste manier iets teruggeeft. Ga dus stemmen! Stem maandag, dinsdag of woensdag D66.